Welkijkers, ik ben Mirjam de... en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Een van Herenlanden Events die heeft mij gebeld, nee een bericht gestuurd via Facebook. En ze zegt, wil jij komen vloggen bij de Brokkantenmarkt? Markt? Ja, dat wil ik. Dus we gaan zo naar binnen, maar voordat we naar binnen gaan, vraag ik jullie om even een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal, want dan mis je geen video. Uh, ik heb jullie wel gemist, trouwens. We gaan gewoon naar binnen, gaan jullie mee? Ik heb vrouwtje net even heel snel een hand geschud. Die ging even een bakje koffie drinken en uh, mensen ontvangen buiten. Ze zegt: loop maar vast even door, dan kan je even kijken. Oh jeetje. Uh, wauw, <coughs> eerlijk gezegd had ik me dit heel anders voorgesteld, want ik heb een paar mensen gevraagd wat uh, versta jij onder brokanten? en heel veel mensen zeiden oude rommel. Nou lieve mensen, als ik dit zo bekijk, ziet dat er echt super prachtig uit. Het ziet er echt niet uit als oude rommel, jeetje. Oeh, ik ga even wat kraampjes uh, langs en dan laat ik jullie even wat zien. Straks gaan we denk ik eventjes wel uh, aan vrouwke wat vragen stellen. Vrouwkje, sorry, vrouwkje. Maar ja, zo'n markt in zo'n omgeving jongens, dat is toch prachtig. <laughs> ik ben hier al eens eerder geweest met de barbershop festival. Maar, uh, Indrukwekkend hoor, zoiets. Ik kom uh, te komen vloggen, dus ik denk ik kom oh, eens kijken wat, wat dit allemaal is. Wat leuk, ik zou de lampjes ook even aan doen. Ja, oh ja, dat geeft natuurlijk een veel mooier effect met lampjes aan. Nou ja, ja. Het, is al, het is al heel erg mooi, maar... Nou, gisteren was die mooi. Er is... Ja, dat hoorde ik zeggen, ja, gisteravond, hè? Ja, nou, gisteren, nee, maar er is nu al zoveel verkocht. Dat eigenlijk... Oh echt? Ja. Hij, oh, was, dus... hij was gisteren was hij eigenlijk Nu vind hij hij ik het een schietent. Ja. Oh, schietent! Ja! Ach, jeetje! Ja, ik, ik zie ik dat had... u er heel veel aandacht aan besteed hebt. Dat is echt mooi. Ik had uh, ja, de paspoppen waren allemaal heel mooi aangekleed en, en, en, en hier opzij ook. En... Hier ook nog? Ja. Oh ja. Kijk wat dit. Oeh. En dit hoort ook nog allemaal bij jou? Ja, dit oh. hoort ook bij mij. Maar dat was gisteren allemaal heel mooi, uh, allemaal... <laughs> ja, en hoe, hoe kom je aan die spullen? Even. Wij komen ook in Frankrijk in, okay. allemaal uit Frankrijk. Z dit zijn hele oude dingen, dat zijn paniers, die vroeger, vroeger de dames vroeger ook onder de. Ja? Oh ja, dat zijn van die uitstaande jurken? <laughs> oude bruidsjurken, oude alle, communiejurken. Geweldig! Ja. Wie ben jij dan? Nou, ik ben Mirjam. Ja. En jij bent een Ik ben? Ik ben Marion. Van Marion. Marion. Ja, uh, die, die nam contact met mij op en uh, die zegt wil jij een Brokante Markt vloggen? Ik denk, Brokante Markt, ik heb daar eigenlijk niks mee. Maar ik denk, ik vind het wel interessant. Wat houdt Brokante eigenlijk in? Dat kan Marion ook wel vertellen. Wat Vertel. is. Die mij, zit er al in. voor mij is brokant en antiek echt spullen uit, uit het verleden, die echt een verhaal hebben. Ja. Weet je, ik, ik had gisteren ook weer klanten die had, hebben dan spullen gekocht. En dan weet ik precies, dat heb ik daar gekocht en bij die. En ik heb ook spullen, als ik dat vind in Frankrijk, dan, dan maak ik echt je hart een sprongetje. Weet je, dat zijn zulke ja. aparte items wat je gewoon geen tweede keer meer gaat vinden. Ja. Dus, en gisteren ook heb ik hier een antieke piek gekocht voor op de kerstboom. Zo ja, bijzonder mooi. Ja, ga het maar een tweede vinden. Ja, over het algemeen zijn er dus wel spullen van lang geleden of zo. Ja, ik denk, sommige spullen komen uit 1880. En, ja, dat is wel kijk, dus de brokante is echt als het meer dan 100 jaar oud is. Ja, ja want natuurlijk wordt het ook vergeleken met de rommelmarkt. Ik heb natuurlijk ja. even rondgevraagd wat mensen daarvan vinden. Ja, ja. Gewoon een rommelmarkt ah, Ik ja, denk wat, dat dit. Want dat gevoel had ik ook, hè, eerlijk gezegd. Maar ja. toen ik binnenkwam, dacht ik van: zo, wow, hè, wacht even. Ja. Ja. Dit is toch wel even wat anders dan een rommelmarkt? Absoluut. Ja. Ja. Ook hoe ja. je het natuurlijk neerzet. Ik presenteer. Ja, ja, zeker. Het ziet er heel bijzonder uit. Ja, ik, ik, ik heb gisteravond dan ook zelf uh, filmpjes gemaakt. Als je dan ziet hoe Mensen creatief zijn en wat ze neerzetten, dat zie je niet op een rommelmarkt. Nee, dat zei, niet. is ook niet een te vergelijken. En, uh, dat een rolmarkt, deze, nee, dat klopt, dat nee. heb ik ook inmiddels gewacht. Nee. Ja, dit en, uh, is echt een soort kleine etalage. Nou nee, ja, ziet. dit zijn echt antiek en brokante vers. En dat, dat is echt hoogwaardig brokante. Ja. Zo moet je dat echt zien. Maar. Wordt dat ook uh, geselecteerd? Wie, uh, ja. Of, ja, ik of, ben uh, daar uh, heel selectief in. Ja? ja. ja. ja. Ik, heb, uh, van, of, ik, ik heb nooit geen spullen van uh, tupperware, of kringloop, ja, kringloop moet ik zeggen, maar in ieder geval niet die items zoals telefoonboosjes, stupewer, aloe vera, dat zou je bij ons op de vers niet vinden. Nee. Bij ons draait het echt om brokante en antiek, en dan ook van een hoge kwaliteit. En je zegt ons, en die is ons, dat is? Herenland events. Herenland events, ja. Herenland events. Herenland Ja. En wie is dat opgestart? Ik ben tien jaar geleden begonnen. En jij hebt het opgestart. Ja. Ik, uh, ik ben begonnen vanuit het theaterproject. Daar, uh, daar heb ik eigenlijk allerlei hand- en gedaan en daar zei iemand tegen mij van joh, dit doe jij leuk, jij moet hier verder in gaan. Ja. Dus ik dacht van ja, dat lijkt mij eigenlijk wel oh. wat. toen ben ik begonnen met het uitmarkt te organiseren bij ons in de haven van Leerdam. Een kerstmarkt. Ja, toen, op een gegeven moment toen kregen die mensen die melden zich aan, die hadden brokanten. Ja. Ja, die standhouders die kwamen dan, wauw, dat is leuk. Dus daar ben ik verder in gaan zoeken ja. en toen kwamen we op Fort Vuren uit en in Fort Vuren kwam het Gelderse landschap van kastelen naar me toe. Goh, we hebben misschien wel wat mooie locaties voor je. Dus toen hebben we kasteel Roosendaal gedaan, we hebben kasteel... Uh, herkenen gedaan. Dus meestal is het ook op bijzondere plekken, zeg maar. Ja, ja dat om mensen te trekken denk ik. Dat he, nou, dat heeft bij mij prioriteit. Want ik vind het kansen, dat moet je een uitstraling geven in de omgeving die je past. Ja. Het is een koude kunst om een sporthal voor te gooien. Ja. Maar dat, dat volstaat niet. Dat nee, niet, nee niet, dat, niet, dat, dat, dat gevoel had ik ook toen ik hier binnenkwam. Ja. Want ja, dat, dat geeft je gewoon een compleet gevoel eigenlijk. Ja. Dus wat je ziet je en wat je, je voelt ja, en ja, wat je hoort. Ja, ja, ja, ja, het, ja. Uh, het moet echt het, het totaalplaatje ja. in mijn hele leven. Ja. De, de, de standhouders met hun mooie brokanten en dan de omgevingen, die bij elkaar passen. Ja. Dus vandaar dat ik heb gezegd van nee, geen uh, achterafgebouwtjes of sporthallen. Echt mooie locaties, ja. ja dat ben ik wel niet geslaagd. We ja. hebben Slot van en Paleis Het Lo. heb ik altijd even georganiseerd. Zit met paleis, met, uh, paleis het Paleis dat is ook vijf jaar gedaan. Ja, nu zijn we nog steeds een beetje zoeken naar de locaties. Maar die we hebben, die we al vijf jaar in het programma hebben, die blijven ook. Ja. Mensen die weten dat, dit is bekend in de omgeving. En we hebben bijvoorbeeld ook altijd in januari een kasteel Gelderop. op. Nou, er wordt nu al naar uitgekeken. Ja. Steen jaar stilgestaan door corona. Ja. Oh ja, yes, straks in de Brabant, heerlijk. En ook de mensen daar, die, die weten het gewoon te vinden. Ja een commentaar te Oh ja, geef maar. Geef maar gauw. Je hoeft niks uit te leggen. Weet je precies waar het Ja, ja. precies wat de Dat er verder wel is. Ja, leuk. En dat heb ik ook geprobeerd te bereiken. Vaste locaties. Die gewoon jaarlijks terug kunnen komen. En ja, ja, herhaling is de kracht, hè? Juist. Ja. Ja. ja. Maar deze kast is me toch geweldig. Ja, dat is mijn werk. Sorry? Dat is mijn werk. Dat is je werk. Ja, wij knappen echt meubels op. Op deze manier? Ja. En daarachter oh. heb ik nog een witte. Oh, dat meen je niet. Ja, kijk hier. Heb oh, je ook een voorfoto hiervan? Dat, dat, oh, nee. dat is zo'n, is dat zo'n donkere uh, kast of zo? Zo'n donkerbruine? Ja, dit oh? was. Uh, nou, dit is geen antieke kast. Nee. Dit was gewoon een ja, secretairtje waar je het houdt. Ja. Met precies. Ja en normaal gesproken ja, krijg je dan niks meer voor, die wil ook niemand meer, maar ja als ze zo gedaan zijn dan wel. Oh dit is geweldig. Heb je zoiets keer op televisie gezien? Ja. Nou dan, dan heb jij, ik zal je al eens eentje laten zien, die vind je helemaal te gek. Echt? Ja. Nou ik vind eigenlijk meer ook te gek dat iemand dit zo kan. Ja. Ik, ik ben helemaal weg van mensen die zo creatief zijn. En dit is ook iets, uh, dit is die wel zo gekocht? Ik op, nee. Nou. <laughs> moet niet gekker worden, Dit is gewoon een glazen pot. Glas? Ja. Kijk, en net als deze. Dit is een onvoorstelbaar. Oh. oh, dat kraampje ook. Jeetje. Dit bord, dat is gewoon een glazen bord en die ga ik dan zo maken. Kijk, net als die kaarsen. Deze heb ik gemaakt. Deze heb ik zo gemaakt. Die potten maak ik allemaal zelf, zo. Deze. Nee, joh. Er zitten allemaal lichtjes in. He? Oh, die zijn heel mooi. Oh, wat erg. Kijk, ja, deze heb ik gemaakt. Maar je staat je, je ze je ziet ze niet. Nee, dat is wel. Ja, weet ik schat, maar ik weet het niet meer hoe vaak het ja. maar, Er moet er, iets uit. Moet ja, er en moet de de iets kast, uit. Oh, die kast ook nog. Ja, ik, Daar ik is vind een een die donkere mooie. Ja. Jeetje. Kijk, en die. En dit, ja, dit, dit hier is mijn oude klok geweest. Dus. Zo, oh zo groot, hè. Kijk, ja. Met zo'n. voetje zeg maar. Ja. En dan heb je een in. En die hebben wij ook elkaar gemaakt. Ja. Gewoon erin gemaakt. Dat is niet normaal. Ja. <laughs> ja. Maar, ja maar dat is de dus de... eigenlijk wel jouw werk dan? Ja. Want hier moet je dan van leven, zou ik maar zeggen. Je hebt ja. ook een winkel of alleen doe je dit? wij hebben net de winkel eruit gedaan. Oh. Drie jaar een We hebben drie jaar mee te uh, Oekraïne, ja. nou, energie, alles wordt duur. Dat is niet meer te doen. Nee, maar als je het hieruit kan halen. Daar dus daar gaan we daar naartoe. Oh. Ja, oké, okay, wil ik niet hoor, want ik vind het super leuk om te doen. Nee, ja. Maar ik, ik vind het zo mooi dat iedereen zo'n. Zo... Het is eigenlijk de passie van iedereen hier, hè? Dit. Ja. Een gedeelde passie. Klopt. Want je, je merkt ook van dat ze het eigenlijk bijna belangrijker vinden hoe de kraan eruit ziet dan wat ze. Kopen. Ja. Bij wijze van hè? Is ook. Ja, dat is zo mooi? Ja, het is, is ook is ook. het is ook een hele mooie opgezet hier Ja, anders, hè? het is. Maar ja, ja, dus kijk, een, een, een mooiere locatie kun je niet krijgen. Nee, klopt. En, en is het jullie eerste keer dat jullie bij Herenlanden ja. Uh, Events. Uh, ja? Wij staan zes jaar op de wachtlijst. Oh, zo, <laughs> is er nog een wachtlijst ook ah, nog? Ja. meen je niet. Ja, maar dat is ook. Uh, ja. Bijna logisch dat er een wachtlijst is, want ik denk ja. dat heel veel mensen dit wel zouden kijk. Fantastisch. Dat was een mooie kast. Dat is een voorfoto. Dat is echt een kabinetkast. En ja, die heb je helemaal zo. Die staat nou bij mij achter de kan. Jee, fantastisch joh. Want daar doen wij ook nog verkopen vanuit huis aan. Ja. Mooi hoor. Ja. Oh, ja, ik gaat het ook echt om het verkopen als je daar staat of is het ook meer, van? ik denk dat heel veel mensen gewoon mooi vinden om te kijken alleen. Ja, voor, voor mij is het ook echt een passie om iets moois neer te zetten en dat mensen daar ook van genieten. Ja, Maar Weet het, je, dus het gaat dus niet eigenlijk alleen om verkopen? Ja, Natuurlijk is het leuk als je wat verkoopt en je hebt je, je onkosten eruit, ja, want soms. daar doet iedereen het wel aan, Ja. En, uh, en als je dan nog iets extra's, ja, dan is dat leuk meegenomen. En het zijn hele moeilijke tijden nu natuurlijk. Ja. Met uh, energie en, en ja. boodschappen, noem maar op. Dus ja, het is toch afwachten of mensen dan hier hun geld aan gaan besteden. Ja. Dus uh, maar ik vind gewoon van, ik kan er echt van genieten als mensen voor mijn kraam helemaal staan van, die staan dan vol verwondering te kijken. Ja. Dat is heel bijzonder. En dan hoor je zulke positieve reacties. Ja en dan, dan post je een uh, bericht op Facebook of Instagram en dan krijg je zoveel leuke reacties dat het zo mooi was en dat ja. ze in een sprookjeswereld ja, terecht kwamen, ja, ja, daar dan doe je doe het voor, voor. Ja, ja. ja. ja, dan is ja. Het, als je dat, dat hebt, dan is het echt ja, passie. Precies, ja. Dat ja. je het niet alleen voor de centen doet, maar ook ja. voor het gevoel ja. dat je geeft aan mensen. Nou, dus ik ja. denk echt als je het voor de centen doet, dat kan je niet zoiets moois neer kan zetten. Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk ja, echt ja, dat je ja, hart dat je daar denk, echt bij moet ja. Want dit is echt ook een heel zwaar beroep, Want je moet uh, ja, sporen in Frankrijk. Je maakt... Ja, je moet overal gedaan. Ja, alles neerzetten, ja. Het restaureren ervan. Je... Oh, dat doe je ook nog? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja weet, weet ik dat. Ik, ja. dat. <laughs> ik heb er ja. echt wat. Als jij je, je, je lamp koopt in Frankrijk, ja, dan is die helemaal doorgeroest, dan wordt die helemaal opnieuw bedraad bij ons. Dus, uh, ja, we hebben natuurlijk ook een geluid gemaakt. Ja, ja. ja. Dus, uh, dan ja. Uh, al die kraamhouders, zeg maar, die, die gaan zo te werk, of zijn er sommigen die... Uh... Ja, ik weet niet, ik, ik praat voor mijzelf. Ik ja, weet niet ja, ja, wat nee, een nee. ander doet. En, en, en, waar, kijk, je kan natuurlijk ook je spullen uit België halen, of weet ik, waar vandaan ze het halen. Dat iedereen is, dat, iedereen is, heeft wel zijn eigen eigen... Iedereen heeft zijn eigen, ja. ja. Dat, dat, uh, en dat ga je ook niet aan een ander vertellen, Want dan ben je in je bron kwijt. Nee, maar een beetje zaken. Ja, precies. Nog, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Want dan, is dit ook uh, fulltime iets wat je, wat je doet? Of? Nee, voor mij niet. Ik doe maar vijf vijf per jaar. Ja, dus ik hoef er ook niet van te leven, dus eigenlijk nee, ja, je niet ja. er van leven voor ja. mij voor mij wel. Nee. En Marion die ja. komt oorspronkelijk uit Dordrecht, dus toen die hoorde, de eerste keer uh, brukant in de Grote Kerk meldde Marion zich gelijk aan. Ja. En we ja. hadden zo'n goede blik met elkaar, dus toen heb ik tegen haar gezegd van Marion wil jij mij helpen? Jij kent de ins en de outs in Dordrecht. Dus eigenlijk is dat gewoon wel de jaren ja, dat is zo. De jaren is ja, ja. Maar Jon krijgt dan ja. flyers en die gaat op de fiets door heel Dordrecht heen. Die <laughs> krijgt overal de flyers neer. Ja. Die zorgt voor de juiste mensen wat advertenties. Ja, Daar moet het je het van zijn. hebben, hè, ja. van dat soort mensen. Ja. Ja. Ik ben nog heel erg blij met Marion. Ja, dat is geweldig. Jeeeee! in het zonnetje je zitten. Ja. ja, dat mag. Je zit op je eigen stad en je wil gewoon echt een uh, goede fan inzetten die ja. die naam, naam hebt en krijgt. Ja. Ja. Zoiets moet ook groeien: dat dit niet van vandaag op morgen is. Nee, dat weet, zeg weet, ik ook uh, inderdaad. De herhaling ja, is de kracht ja, natuurlijk. De pracht, ja. Ja. Ja. Ja. En mondelinge reclame is de laatste ja, ja, De reacties zijn ontzettend leuk. Ja. Zeker daar gisteren. Nou, ja. Gisteren was een enorme sfeervolle avond. Ja. En ik zag Facebook vanmorgen en even Snel te bekijken. Ik denk: Yes, we hebben het. Nu ja, wat ja. ja. Is dit nou dat de dan eerste dan. Weer na corona? Of zijn er, nee, al nee, er nee, nog De, de weer tweede na corona. De tweede na corona? Tweede, ja. maar het is wel de eerste dat we de avondeditie aan ja. vast hebben gemaakt. Oh, oké. Okay. Want we wilden gewoon eens kijken: hoe gaat dat s'avonds? Is daar behoefte aan? Vinden we mensen dat leuk? Ja. Nou, het heeft onze dus verwachtingen wel overtreft. Ja. Overtreft ze? Ja, ja, yes. yes. ja, dat ja, dat is, is mooi. Ja, dat is ja. zeker leuk. En ook uh, heel veel bezoekers die zeiden van, oh dit is zo mooi. Doen jullie het volgend jaar weer <laughs> Ja, de is en, Mooi, leuk. Ja. En dat gaan we wel doen, alleen gaan we wel even kijken welke tijden wat we beter uitkomen. Ook voor de bezoekers zelf en voor de standhouders. Ja, we hebben standhouders die komen uit Veens. ze komen uit overal vandaan. Uit Limburg, uit, ja. uit Zeeland. Wow, die ja. steden, we besteden daar echt nog veel tijd aan. Ja, we besteden er heel veel tijd aan. Wij hebben bij fans, heb ik wel een vaste groep met standhouders die op al onze vers staan. Echt? Ja, ik heb zeker 25 standhouders die, die, die er gewoon altijd zijn. Wat goed? Ja, ja ik ben er ook mega trots op, echt waar? Ja, ik heb er eentje bij, die staat achterin. Dat is Jannie voor Die staat nou ook voor het tiende jaar bij ons. Ja, precies. Ja. Maar je hebt ook leuke contacten met elkaar. Zo. Ja. Ja. Voor ons is dat ook heel belangrijk. Ook je had me gevraagd om hier te komen vloggen. Mm -hmm. En die vertelde me net dat jullie, volgens mij, het langste meegaan met deze evenementen? Ja, dat ik ja we zijn wel van in het begin. Weet uh, ik niet precies. Maar nou, we staan wel uh, in het begin. Vaak hier, begin. ja. Leuk, hè? Ja. ja, ik kijk mijn ogen uit. En dit is allemaal ingekocht, of maken jullie zelf ook dingen van? Nee, hij nee, is ingekocht. En heb je een pronkstuk waarvan je denkt van, oeh, die wil ik eigenlijk niet vanzelf houden. Niet verkopen? Nee, niet Heb je meer, hè Nee, niet meer. Oh, die is al <laughs> <laughs> En de omgeving maakt het ook mooi, hè? Ja, we staan allemaal op mooie plaatsen. Ja, ja, jullie zijn alle plaatsen al afgewezen ook. Ja. Heel over, veel. Nou, over 14 dagen staan we in Herkenbos kasteel. Oh, Herkenbos. Oh, dat is geweldig. Ja. Dat is zo mooi. Ja, alleen, maar, alleen al de omgevingen. Ja. Het is al in, mooi om erheen te in gaan. In een kasteel samen dan, zeg maar, dus een ruïne is het. Dat ze weer een beetje opgebouwd ja, hebben. Ja. En dan kom je de donkere gang. Op een gegeven moment kom je in een hal. Ja. En, en daar staan wij met nog een paar en we zetten dan, nou, veel meer kerst bij ons. Ja. En dan staat het helemaal verlicht en prachtig is dat. Ja, super. Ja, als je dit in een, dat zei Frauke ook, als je dit in een sporthal zou zetten, nee, dan komt, komt het veel ander, heel anders over ja, natuurlijk. Dit is God gewoon... Het totale plaatje. Klopt. Ja. ja, je kijkt je ogen uit. Ja. Het is uh, prachtig. Ja, super. Is het. <laughs> nou, uh, succes. Ja, ja, jij ook. Dank je. En genieten. <laughs> ja, daar nou, ben ik al mee bezig. Ik dacht, ik loop gewoon een rondje en dan ben ik klaar. Maar ik blijf overal meer dan een half uur staan. Zowat, uh, ja, dat is mooi, toch? Zoveel te zien. ja. ja. Pas maar op <laughs> dat je niet door het virus gepakt wordt. Nou, dat, <laughs> ja, dat zou best wel eens kunnen. Maar dat is dan wel een leukere virus dan de coronavirus. Ja, is, hè? Toch? ja zeker. <laughs> Ja. Wij willen er ook gewoon altijd van onze standhouders zijn. Ja. Uh, je hebt ook mensen erbij die gewoon uh, wat ouder worden. Die ga je niet meer ergens achterin helemaal neerzetten. Nee. Zorg het een beetje, maak het een beetje gemakkelijk. Zelf taal moet rekening mee houden. Ja. En ik heb altijd koffie klaarstaan. staan, de hele dag door. Kom maar lekker een bakje koffie halen, kom maar even kletsen. En ik zeg ook altijd, als er wat is, kom naar ons toe. Op ja. de plekken, we kunnen je helpen. Gister ook. Ik vraag je, deze kraan die staat niet echt lekker. Dus ik roep ik even, jongens, wil jullie even de kraan zetten? Dan ter plekke kun je helpen, na die tijd niet meer. Nee. Dus ik zeg ook wel altijd voor jongens, kom gelijk. Ja. Niet na die tijd, daar kunnen we er niks meer aan doen. Nee, nee ja, dan nou. heb je gemoppen achteraf. Ja precies, ja. en daar zit ik niet op te wachten. Nee, nee. Gewoon dus we ter ik. plekke komen, dan kunnen we je helpen, dan kunnen we kijken wat we, wat we hadden, voor je kunnen regelen. Ja. Maar na die tijd niet meer. Nee. Nou, ik geloof wel dat dat wel gewaardeerd wordt. Ja. Ja. ja. ja. Leuk. En zijn er nog andere events die jullie ook organiseren, of is het echt alleen gericht op... Nee hoor, ik heb een uh, circa 7 tot 8 per jaar. Je bent oh. echt alleen maar Ja. Lieve de de mensen, wat heb ik genoten? Zoveel mooie dingen gezien. Dit had ik echt niet verwacht. Ik heb een uh, vrouwkeer nog gezocht, maar helaas vrouwtje, ik kon je niet meer vinden. Bedankt dat ik uh, hierbij mocht zijn. En uh, ik spreek je misschien nog wel een volgende keer. En het was trouwens wel duidelijk dat een brokante markt is heel echt. Heel anders dan een rommelmarkt. Je merkt dat hier mensen gewoon uh, hun ziel en zaligheid inleggen om dingen te presenteren. Het, het is nog bijna belangrijker om het te presenteren. Om hoe het eruit ziet dan wat ze verkopen. En ja, dat is bij een rommelmarkt wel even anders, vind ik. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog van mij. En abonneer, vind ik ook heel fijn. Ik zie jullie graag in de volgende video. Toedels!